Denk je bij wijngaarden aan keurige druivenstruiken op een rij, dan heb je de wijnvelden van Lageria op Lanzarote nog niet gezien. De ranken liggen hier in een zee van lava. Elke druivenrank heeft zijn eigen kuiltje met vulkanische grond. Cirkels van grotere lavastenen werken als bescherming tegen de wind. Deze authentieke arbeidsintensieve landbouw is echter niet meer zo rendabel. Daarom verlaten boeren hun land en blijft de grond verwaarloosd achter. Zo komt dit culturele erfgoed in gevaar. De vulkaanuitbarstingen bedekten in 1700 Lanzarote met een dikke laag as. Uiteindelijk vonden vindingrijke boeren een manier om weer een bestaan op te bouwen en succesvol wijn te verbouwen. In lavasteentjes, ofwel picon, graven de boeren kuilen tussen de 30 centimeter en de 4 meter diep. Per kuil wordt een wijnrang geplant in de oorspronkelijke grond. Om de rang tegen de wind te beschermen bouwen de boeren een muurtje van lavasteen in een halve cirkel. De poreuze picon houden hierbij het regenwater en vocht vast. Dit is belangrijk op het droge Lanzarote. Iedere fles wijn uit deze traditionele wijngaarde is met liefde, traditie en zorg gevuld. En dat proefje. La geria is speciaal voor de manier die zich configurat. Hoe is het Omdat het uiteraard van een natuurlijke desastres... en daarna, door het constant werk van de mensen... is een systeem van cultuur alleen in het wereld. En heel vragil. No? Het wat me aangemaakt is de familiariteit die er in het project is. Er is heel bijna, heel sensibel, heel geïnvloed naar iemand. Die ligt aan Een aantal organisaties op Lanseroten zet zich in... om 125.000 vierkante meter wijngaarden te behouden... door deze productief en ecologisch te maken. Met als extra plus werkgelegenheid voor mensen met een beperking. Voor de boeren is dit echter een kostbare investering. Zorg samen met ons voor het behoud van de traditionele wijnbouw. Geef een glimlach. Doe een donatie.